Leren leven met corona, wat houdt het eigenlijk in? Leven met, dat is niet niks doen. Dat is ingrijpen, handelen, doen. In Nederland leven we met de klimaatcrisis. Daarom gaan we voor duurzame energie, om het klimaat te beschermen. Leven met de klimaatcrisis, dat is niet niks doen. Dat is aanpassen, zonnepanelen erop. Leven met corona, dat is ook niet niks doen. Dat is ingrijpen om ons allemaal te beschermen. Nederland corona vrij.